Zo, nu mag ik met deze zak teruggelopen worden langs de ponies. En die hangt goed. En de liksteen, ja, ik weet niet of ze. Ja, ze zullen hem wel gebruiken. En hier blijft het altijd super nat. Ik ga beter naar links. Hé hey, Joyce, is al weg! Daar heen. Oh, ik hoor er. Hé kom maar Joyce! Oh Joyce! Kijk eens, Joyce! Hé Joyce! oh Joyce! Joyce! Dat smaakt goed, Joyce! Ik leg even de. Kijk eens! Een lekkere wortel! Hé Joyce, kom maar Joyce! oh Joyce! Denk je dat je de leek zijn lekker vindt? Of dat je hem ontdekt? Ik meestal ruikt het wel. Kijk eens, Joyce. Hé, Joyce. Ik geef hem zo wel. Dat vind je lekkerder. Oh Joyce. Als je hem laat vallen, ligt hij in het water. Dan wordt het gelijk vies. Hé, Joyce. Ik ga even de, de zak pakken. Want die moet ook mee. Goed zo, Joyce. Ho, Joyce. Hé, Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, Joyce. Hé, Joyce. Oh, je gaat hooi eten. Je hebt nog in je mond. Ga ja, je daar binnen eten? Meestal wel. Goed zo, Joyce. Ja, ik moet nog een wood pakken. Goed. Een met om het loof. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Niet in het water... Oh, ja, dat is in het water vallen, Joyce. Joyce. Ja. Moet ik hem weer pakken, Joyce? meteen ben ik kletsnat. Dat valt eigenlijk wel mee. Kijk eens, Joyce! Kom maar, Joyce! Goed zo, Joyce! Jo, Joyce! Het is minder vies dan het lijkt. Blackjack, kijk eens Blackjack, oh jij komt eraan, oh Blackjack, oh Blackjack, kijk eens Blackjack, kijk eens Blackjack, oh Blackjack, dat smaakt goed Blackjack, er komt nogal de bel eraan, ik weet niet of ze gaat stelen, waarschijnlijk wel, ja ze stelt, nou hier het zijn. Het zijn in het haren. Hé hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Hé hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Een rotel zonder loof. Dat vind je waarschijnlijk nog lekkerder. Oh Annabel! Hey Annabel! Joyce is nog steeds hooi oh, aan het eten. Hoop ik. Misschien likken van de liksteen. Goed zo, Joyce! Ho, oh, Joyce! Ho, oh, Joyce! Ik gooi je moto naar binnen, Joyce. Zetten jullie foto's Kijk eens Joyce! Kom maar, Joyce! Goed zo, Joyce! Ho, oh, Joyce! Je moet wel snel zijn, Joyce, want daar komt bel aan. En bel is een beetje eng. Hé hey Annabel! Hé, hey Annabel! Nou, hier zit geen loof aan. Die zijn makkelijk te pakken. Hé, hey, Black Jack! Hé hey, Annabel. Kom maar Joyce. Je moet nog eentje liggen, Joyce. Nou, Annabel even buiten. Hé, hey, Black Jack! En Black ook. Oh, Annabel. Goed zo, Joyce! Nog één woord tot Joyce. Nee, ga dan niet naar buiten. Oh, wat ben je tactisch. Joyce. Ja, nu moet ik weer terug. Annabel, niet zo gemeen doen. Annabel, laat me even het er langs. Die is voor Joyce. Ja, die is voor Joyce. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Hoi, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Oh, Blackjack! Kom maar, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Nou, Annabel, jij mag ook een stukje. Kijk eens Annabel. Hé hey Annabel. Goed zo, Joyce. Like Lekker loof. Hé hey Appaloesas.